Je ziet altijd maar een klein stukje terug, met een 360 graden foto of video verandert dat. Het beeld is aan alle kanten zichtbaar. Vandaar de benaming 360 graden, een hele cirkel. Nu het project is aangemaakt ga je stuk voor stuk alle scènes, alle plaatsen aan je wereld toevoegen. Dit zijn de scènes die je ook al op je VR storyboard hebt getekend en hebt beschreven. Klik als eerste linksonder op Add scene. Nu kun je kiezen. Ga je voor deze scène een street view foto gebruiken? Of ga je zelf een foto maken en uploaden. De eerste optie is eenvoudig. Vul in het zoekvenster de plaats in die je zoekt. Zoom dan helemaal in en pak het gele poppetje. Nu zie je alle plaatsen waar je het poppetje kunt neerzetten. De blauwe streep is de weg, de blauwe cirkels zijn 360 graden foto's. En soms kan dat ook in een gebouw zijn. Door het poppetje bovenop de streep of op de cirkel te houden, zie je welke foto het is. Ik kies deze en geef mijn scène een naam en eventueel een korte beschrijving. De rest van de info doen we later. Nu jij. Als je één of meerdere scènes hebt met Street View foto's, maak je die nu. Heb je geen Street View scènes, laat dan de video lopen. Ik leg je zo uit hoe je zelf foto's kunt maken. Dan nu de scènes met je eigen 360 graden foto. Als je een 360 graden camera hebt, is het makkelijk. Je gaat naar de locatie, knipt een foto en upload deze naar je computer. Heb je geen 360 graden camera, dan is het iets meer werk. Pak je smartphone en installeer de app Google Street View. Hij is er voor iOS en Android. Log in met de Google account die je eerder hebt gemaakt. Ga in het echt naar de locatie die je wilt fotograferen en klik rechtsonder op het camera-icoon. Vervolgens camera en richt de camera op de stip. Even wachten en dan de volgende stip. Zo fotografeer je de hele locatie. Zorg wel dat ieder stukje van de locatie is gefotografeerd. Anders is de foto straks in een formaat dat niet gebruikt kan worden. In dat geval zal je een nieuwe foto moeten maken. Als je tevreden bent, klik je op het vinkje. Zolang je de foto niet publiceert, kan niemand hem zien. Tik dan de foto aan. Stuur de foto naar je computer en importeren. Geef de scènes ook weer een naam en eventueel een korte beschrijving. Nu jij. Nu je alle scènes hebt vastgelegd, kun je ze eventueel nog gaan ordenen. Klik op de drie puntjes naast de scène en verplaats hem naar links of naar rechts. Gelukt? Mooi! Als laatste nog de extra informatie toevoegen en dan kunnen we je VR-tour publiceren.